Voor ons bij DVS TV het interview vlak voor de nacompetitie en vlak na het seizoen. Tarik, de aanvoerder van DVS en wat voor aanvoerder. Hey, hoe, hoe, hoe heb jij het seizoen beleefd? Ik denk dat wij een, een bewogen seizoen gehad hebben. Maar waar, waar we nu staan hebben we een, een geweldig seizoen gehad denk ik. Club geschreven in geschreven in, in, in de beker. Uh, na competitie gehaald, volgens mij uh, ook uh, zeven, acht jaar geleden dat, het, uh, dat dat gebeurd is. Dus ja, al met al kan je terugkijken op een, uh, op, op een heel goed seizoen, tot nu toe. Ja, tot nu toe, inderdaad. Uh, een heel uh, goed seizoen, dat, dat, uh, dat zeg je goed. Maar het begon natuurlijk wel heel wisselvallig. Uh, ja, en ik, de, ik denk dat we het daar ook hebben laten liggen. Kijk, de, de potentie van deze groep, deze groep is potentieel gezien... Ja, kwalitatief gewoon echt heel sterk, Piet, oprecht. Het is dus echt een hele goede groep. En, uh, en daarom ook hebben we onszelf enigszins tekort gedaan in, in die wedstrijden waar je het laat liggen. Ik, ik, ik noem een, een Odin met alle respect, waar, waar je ook gewoon punten laat liggen. VVSB 2-0 vol, geef je punten weg. Uh, we hebben, we hebben, bij een paar wedstrijden hebben we het laten liggen. En dat, daar balen wij zelf van, omdat wij zelf echt bewust zijn van het potentieel wat wij hier hebben aan, aan kwaliteit. Um, ja En daarom, heb je, daarom word je vierde en niet, en niet misschien... Eerste of tweede. Zit het dan in de kopjes niet goed? Of was het groepsgevoel er nog niet uh, zeg maar uh, in het begin en halverwege de competitie? Nee, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk dat deze jongens echt wel voor elkaar door het vuur gaan. Sterker nog, dat weet ik zeker. Dat deze jongens voor elkaar door het vuur gaan. Uh, en ik denk dat we een hele goede groep hebben... Uh, dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen van, ja, dat het daar niet goed zat of in de kopjes niet goed zat. Uh, voetbal is ook een spelletje wat, uh, waar andere factoren ook een, een rol spelen. Het is een iets breder begrip, zeg maar. dus ik denk dat het te makkelijk is om het daarop te schuiven. En waar het dan precies ligt, dat kan ik niet zeggen. Want als je de ene week hier komt, dan spelen we, spelen we doven van de mat af en, en staat iedereen op de banken. En die week daarna uh, verlies je uit bij VVSB nadat je 2-0 voor staat. Dus, dus ja, het verschil was te groot. Het verschil was te groot. Hoe heb je het ervaren als aanvoerder van zo'n clubje? Ja, prachtig natuurlijk. Daar dat, dat, dat ben ik trots op, absoluut. Uh, ja, dat, dat, dat is genieten elke wedstrijd weer. En, en je wilt toch dat beetje extra geven, wat je... Ik probeer altijd al 100% te geven. Dat, dat zit in mij als, als, als persoon, zeg maar. Uh, maar als aanvoerder wil je dan nog dat stapje extra doen, zodat je de rest ook enigszins nog kan, kan inspireren om, om ook dat stapje extra te zetten. Zodat we allemaal dat stapje extra zetten. Zullen doen dan ook even een babbeltje maken met de scheidsrechter, waardoor je net, net, net aan vijf gele kaarten heb je gewoon ge gehad? Je bent net niet geschorst uh, geweest, hè? Ja, dat is toch bijzonder, Piet. Ja, dat vind ik wel heel knap. Ik krijg van iedereen te horen van, oh ja, en oh, die zal wel tegen Geel aanlopen. Ik heb 34 wedstrijden uh, onaangebroken heb ik, uh, heb ik gespeeld, zonder een schorsing, zonder een blessure gelukkig. Dus uh, ja, doe doet toch, uh, toch iets goed dan, hè? Zat er wel eh, tegenaan steeds. Hè? Soms zie ik een bandage op je bovenbeen. Ja, ik, ik heb fysiek gezien heb ik wel, uh, loop ik wel op mijn hakken. Ja. En, uh, ja, dat, dat, dat, dat. Je vraagt wat van je lichaam, want we hebben natuurlijk ook al die wedstrijden die we nu gehad hebben. We hebben ook in een korte tijd gespeeld vanwege corona toen. Veel midweekprogramma's gehad, het Toernooi wat uh, gelukkig heel lang heeft mogen duren. Ja, dat zijn wel veel wedstrijden en ook enigszins de aanslag op je lichaam. Maar goed, de tegenstanders hebben daar ook mee te maken gehad natuurlijk. En ook een Hercules bijvoorbeeld, waar we nu tegen mogen spelen. Daar hebben we twee keer van verloren. Eén keer in de voorbereiding en één keer hier. Toen heb ik me echt oplopen vinden hoor. Jij ook, denk ik. Ja, ik ook. Ik heb allebei de wedstrijden nog wel redelijk op het netvlies staan. En ik weet dat in de voorbereiding die wedstrijd, dat was onze allereerste wedstrijd echt na, na, na zes, zeven maanden coronabreak. Uh, eerste helft 0-0, tweede helft liep volledig uit, uh, ja, uit de hand eigenlijk. Uh, ja, die, die laat ik even voor wat het is. Maar wat er hier thuis gebeurt is, ja, daar trekken we wel, uh, wel lering uit richting, uh, richting donderdagavond. Het lijntje wat straks stond uh, naar uh, Vitesse toe, dat, dat brak op een gegeven moment. En daarna uh, hadden jullie even weer moeite om uh, weer de, de lijn te pakken, zeg maar. Ja, en des te knapper dat je hem dan nog oppakt. Hè. Ik bedoel, er zijn ook, ook menig clubs die dan uh, eenmaal in, in, die, in die lijn naar beneden daarin blijven hangen. Uh, en, en wij hebben echt nog wel gevochten en, en we zijn daaruit uit dat dal opgestaan. En we staan nu waar we staan en dat hebben we echt wel zelf afgedwongen. Nog twee nachtjes slapen en dan uh, gaat de eerste competitie uh, na competitiewedstrijd uh, aanvangen. Ja, ik heb, er, uh, ik heb er gigantisch veel zin in, uh, Piet. Ik, uh... En wij ook. Ja, gelukkig. Gelukkig. Heel goed. Gelukkig. Donderdagavond maken we er wat uh, moois van. Gaan we doen, Piet. Zeker weten.